Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik deze mega doos met kralen unboxen voor jullie. Zijn jullie benieuwd wat er allemaal in zit? Vergeet zeker niet te abonneren op dit kanaal en geef deze video een dikke duim omhoog. En laat maar snel beginnen. Even rechts gaan staan, zodat ik deze doos kan openen. En ik ga, ik verkoop ook de kralen die hierin zitten. En dit is mijn Sierad account. Ik zal dat hier even in beeld zetten. En dan gaan we dit nu openen. Oké, okay, de doel is open. Oh my god. Kijk, zo ziet dat eruit van binnen. Ik hoor echt superveel. Ik zal als eerste het eerste eruit halen dat ik zie. Oh, dit is papier. Oké, okay, dit is allemaal papier. En een bedankkaartje. Oké, okay, dus nu ziet dat er zo uit. Zo. Ik zal even mijn camera omdraaien zodat jullie dat beter zien. Oké, okay, dit zit er allemaal in. Echt superveel. Oké, okay, als eerste wat ik hier uit ga nemen is dit rekje. Zo, dit is een oorbelrekje. Zoals jullie kunnen zien, dus dit rekje heb ik besteld. Dan heb ik dit sieradenetje dus besteld. En dan dit heb ik uitgepakt. Zo. Oh my god. Als eerste heb ik hier um, zo van die kraaltjes. En um, zo verschillende kleuren. Ik weet de naam even niet meer, dus sorry daarvoor. En dan liggen hier allemaal zachte kralen. Oké, okay, dan als eerste heb ik gewoon witte kralen. Het zijn allemaal 2 mm kralen normaal gezien. Dan heb ik zwarte kralen. Hier heb ik blauwe kralen. Uh, groene kraaltjes, Roze kralen, wat zeg. Een deze roze kralen. Dan nog meer blauwe kralen. Groene kraaltjes. Oh, deze kleur vind ik heel mooi. Neon-rozige uh, oranje kralen. Uh, blauwe kralen. Blauw-paars, achter. Deze roze kralen. Deze kleur roze. Deze. De rode kralen. En dan de groene kralen. En dan van 3 mm heb ik deze kralen. Dit zijn 3 mm witte kralen. En dit zijn al mijn kralen. En in iedere zak zit ongeveer 200 gram kralen. En ik verkoop die kraaltjes ook. Dan heb ik trompetgeldjes lichte roze. En witte. Dus dit is alles wat er los in staat. Nu heb ik hier nog een zakje met spulletjes. En dan ga ik ook eventjes openen. Oké. Okay. Als eerste heb ik hier decumentjes goud, en dan decumentjes zilver, dan heb ik lopende bandertjes, hartjeskralend zwart, en dit zijn mini zitwaterpareltjes. Oké, okay, dus dit is alles wat ik had besteld. Ik ga mijn camera eventjes omdraaien, zodat ik alles beter aan jullie kan laten zien. Oké, okay, dus dit heb ik allemaal besteld. Ik ben er echt heel blij mee. Video voor vandaag. Ik weet, het was een korte video, maar wel een leuke video, denk ik. Dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal, dat is helemaal gratis. En geef deze video een dikke duim omhoog. En tot de volgende keer. Doei!